Mijn naam is Tix, we zijn in Eindhoven en dit is mijn Oda en Sport. Uh -huh, het heeft te maken met. Uh -huh, yeah, het heeft te maken uh -huh, yeah, het heeft te maken met. Uh -huh, yeah, yeah. Het heeft te maken met vriendschap. Te maken met vereniging. Te maken met doelen stellen, streven naar verbetering. Hoger of verder, sterker of sneller. Het heeft te maken met je grenzen verleggen. Van de raja in de kantine tot aan de derde helft. De enige overwinningen die tellen zijn op onszelf. Je kent het clubgevoel, uit voor de cupgevoel. Holland, hubgevoel, meeste plannen op goed gelukgevoel. Dunne lijn tussen huilen en juichen. Het heeft te maken met trots, met saamhorigheid met ons. Tegenslagen verwerken, hoogtepunten beleven. Je hoofd legen, de hele week eruit zweten Het maakt niet uit wie je bent, doe je ding. We strijden samen. Het heeft te maken met verbroederen